Wat is het verschil tussen het rijden voor de verschillende afdelingen? Ja. In welke transportsector is Nervasing actief? Wat is het geheim van een goede chauffeur? Vooral rustig blijven. Wie ben je en wat doe je bij Nervasing groep? Ik ben Edwin Bakker, ik ben chauffeur Draai Bulk bij Neofassink. En ik rij met droge bulkgoederen door Europa. Hoe zou je het chauffeursvak omschrijven? Ja, ja. het is uh, van alle markten thuis. Je moet uh, een beetje, met een beetje schik, of een beetje lol in je werk uh, hier te kunnen rondrijden, zeg maar. Hoe is het om hier chauffeur te zijn? Nou, het is hier supergoed. Er wordt enorm veel rekening met je gehouden, heb je problemen. Dus ze worden opgelost. Vakantie, vrije dagen, geen enkel probleem. Er zijn ook doorgroeimogelijkheden. Ga je liever naar de liquid bulk, naar de tank, naar de veevoer. Het is allemaal mogelijk hier. Wat vind je het leukst aan je werk? De vrijheid. De vrijheid en het gevoel hebben dat je gewaardeerd wordt. En dat er heel veel mogelijkheden zijn en dat je op een gegeven moment ook... Uh, Mochten er problemen zijn, dat ze ook achter je staan. Dat ze er ook zijn, dat er dan wat is. Dat is altijd wel heel erg uh, prettig, vind ik. Om hier zo te, hier zo te werken. Koffie of thee tijdens je pauze. Ja, dat is koffie. Hè? Dat is uh, standaard. Morgens wakker worden met koffie. En uh, smiddags uh, nog het derde bakje weg uh, slobberen, zeg maar. Hoeveel kilometers maak je per week? Ja, dat is een beetje afwachten. De ene week is het 2000, de andere week is het uh, 2500. Het ligt een beetje aan het werk. Ik zit veel in Duitsland. Dus op een gegeven moment uh, rij je daar de stukken naartoe. Na maar ik zit veel in binnenland, dus op een gegeven moment dan maak je daar een mix. Wat is iets dat mensen vaak denken over je werk wat niet klopt? Het uh, vooroordeel, de gehaktballen, uh, eten, de chauffeur. Nou, zo is het echt niet, want je moet echt wel goed met je werk bezig zijn. Geconcentreerd en ook goede aandacht hebben bij de, bij de weg. en ja, uh, We proberen het beste te uh, doen van te maken, hè? door je netjes aan te passen in het verkeer. Welke kwaliteit moet je hebben om dit werk te doen? Uh, ja, uh, rust, schoonmaken, uh, secuur wezen in je werk, dat je goed opleidt dat alles goed, goed gereinigd is, goed schoon is en bij je klanten vriendelijk, iedereen te woord staan, en dat is wel een beetje een ding zeg maar. Wat vind je van je collega's? Het gaat allemaal goed hier, het is een, een sociaal bedrijf en ook om, onderling gaat het ook allemaal goed. Wat maakt het werk zo uniek? De vrijheid nog wel. Het is toch wel een stukje uh, vrijheid wat je meekrijgt. Rustig werken. Het is uh, geen, uh, geen stress. Ja, wie zijn nou, er? Vroeger zei een leraar tegen mij. Je kunt je geld niet verdienen met naar uh, buiten kijken, maar uiteindelijk het is het toch gelukt. He? <laughs> Heb je zin om hier zo te komen werken? Kijk op de website voor alle vacatures.